Liefde is iets wat je kunt zien. Je kunt het zien aan de vrucht van de geest die werkt in ons leven, ons gedrag en hoe wij anderen behandelen. Liefde kent veel eigenschappen op verschillende manieren waarop we het kunnen zien. Wanneer je bijvoorbeeld een diamanten ring tegen het licht houdt, kan het op verschillende manieren schitteren, afhankelijk van hoe je het tegen het licht houdt. Ik geloof dat liefde ook op verschillende manieren kan schitteren, afhankelijk van hoe wij ernaar kijken. 1 Korinthe 13 vers 4 tot 7 geeft ons voorbeelden van de verschillende eigenschappen van de liefde. Dubbele punt. De liefde is geduldig. Je kan omstandigheden langer aan. De liefde is niet jaloers. Het heeft geen behoefte aan iets wat het niet bezit. De liefde is niet opschepperig of ijdel. Het heeft geen behoefte om aandacht op zichzelf te vestigen. De liefde is niet verwaand of onbeleefd. De liefde dringt zijn eigen manier niet aan iemand op. De liefde houdt niet van ongerechtigheid. De liefde geeft nooit op. Dit zijn slechts... Enkele voorbeelden van hoe wij van anderen zouden moeten houden. En het is ook de wijze waarop God van ons houdt. In 1 Johannes 4, vers 8 staat dat God liefde is. Hij houdt van ons en heeft ons gered, zodat wij zijn liefde met anderen kunnen delen. Als we God willen nadoen, dan moeten we zijn zoals Jezus, de perfecte navolger van God... Die leefde volgens alle beschrijvingen van de liefde, te vinden in 1 Korintiërs 13. In alle omstandigheden bleef hij altijd in liefde handelen, zelfs toen mensen zich tegen hem keerden. In Colossense 3, vers 12 tot 14 staat: Bekleed u daarom als Gods uitverkorene, en bovenal, bekleed u met liefde. Net zoals Jezus dit deed, laten wij ons ook bekleden met de liefde en ervoor kiezen om zijn voorbeeld te volgen, want hiermee brengen we God eer en glorie. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, U heeft mij de liefde laten zien door eerst van mij te houden. Help mij om het voorbeeld van Jezus te volgen en om alle facetten van de liefde uit te dragen in mijn dagelijks leven. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.